Het Europees Hof van Justitie heeft in juli 2019 geoordeeld dat passagiers die een pakketreis hebben geboekt en recht hebben op terugbetaling van hun ticket dit moeten verhalen bij hun tour operator en niet bij een luchtvaartmaatschappij. Dat betekent dat als een tour operator failliet is, deze passagiers met lege handen staan. In 2015 werden de passagiers die een pakketreis naar Corfu hadden geboekt bij Hellas Travel gedupeerd. Dit kwam doordat Hellas Travel failliet ging en niet aan de betalingsverplichting kon voldoen. Aegean Airlines heeft vervolgens de vlucht geannuleerd omdat zij niet waren betaald. De passagiers bleven met de problemen zitten. Passagiers moesten vervolgens zelf een nieuwe vlucht regelen waarvoor zij niet werden terugbetaald. Ook werd de compensatie voor de annulering van de vlucht onder verordening 261-2004 niet betaald door Aegean Airlines. De rechter heeft in het voordeel van de passagiers geoordeeld dat Aegean Airlines niet aan haar vervoersverplichting heeft voldaan. Passagiers die los een ticket hadden geboekt, die krijgen uh, financiële compensatie en hebben recht op terugbetaling van hun ticket. Dit ligt helaas anders voor passagiers die een pakketreis hebben geboekt. Deze passagiers hebben recht op financiële compensatie, maar voor het recht op terugbetaling van hun ticket zullen zij naar hun tour operator moeten. Dit is helaas Hellas Travel en deze zijn failliet. Daardoor blijven deze passagiers met lege handen staan. Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van EUClaim.